Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak met vandaag Digna van Den Broek en we gaan het vandaag hebben over onderwijsruimtes en we hebben het in een van de eerdere koffiebreaks al gehad over de hybride klaslokalen, dus met een aantal studenten op locatie en een aantal studenten thuis. Maar dat bracht Digna bij mij en die zei ja, maar we moeten gewoon eigenlijk wel eens even goed kijken naar de inrichten van die klaslokalen en ook wat dat met een docent doet. En wat die daar uh, pedagogisch ook uh, didactisch uh, uit kan halen. Digna, wil je jezelf eerst even kort voorstellen? Ja, dankjewel Petra. Digna, uh, Digna van der Broek, ik werk bij het Novo College Haarlem en uh, ben inderdaad betrokken bij de special inters. Uh, interest Grouped Active Learning Spaces, een mond vol, uh, waar we bezig zijn met leeromgevingen. En uh, binnen het NOVA hou ik mezelf vooral bezig met uh, docentenprofessionalisering. En uh, we zitten natuurlijk midden in een tijd waarin dat heel erg nodig is, omdat we eigenlijk bezig zijn met nieuwe onderwijsvormen, hè, vooral online onderwijs. En dat vraagt veel van onze docenten en ook van onze jongeren, denk ik. Ja, zeker. Ja, uh, ik moest net wel even met jou lachen om die Special Interest Group Active Learning Spaces. Ik heb het maar even opgeschreven, want er zijn zoveel mooie Engelse woorden achter elkaar, dat ik dat, dat allemaal niet kan onthouden. Uh, daarom moeten we even lachen. Um, ja, jij, jij bent heel erg geïnteresseerd in, uh, in het inrichten van ruimtes, maar dan vooral vanuit de gedachte van ja, dat, dat doet dus iets met een docent. Hoe een ruimte is, is ingericht? En het doet ook iets met de student. Hoe ruimte... je ja, dus, ja ik, ben, ik ben heel erg geïnteresseerd in de wisselwerking tussen, tussen de omgeving waarin je zit en het gedrag dat je laat zien. En uh, ik ben zelf heel lang docent geweest uh, in het hbo en het mbo. En daar, daar heb ik dat ook gewoon ervaren. Dat, uh, dat eigenlijk je onderwijs afhankelijk is van, van gewoon de plek waar je waar je, je bevindt. En ik vind dat zelf, ik kan het altijd het beste uitleggen aan, uh, aan de hand van een eigen voorbeeld. Um, ik gaf expressieve vakken. En uh, ik had de keuzedeel expressief talent ontwikkeld. Moest zelf de, de lessen ook geven. In het begin was ik in een theorielokaal ingepland. Dus ik kwam met allerlei. Ja, gewoon bakken met een kar vol met spullen zo'n theorielokaal in. En, um, en dat werkte gewoon niet. Ze gingen gewoon niet aan de slag. En. Uh, nou, Hoop verzet en, en, uh, en gezeur. En uh, het kwartaal daarna werd ik ingeroosterd in een crea lokaal Gewoon een heel groot lokaal, helemaal vol met allerlei boksen waar van alles in stond. En zonder dat ik wat deed, gingen de studenten naar binnen, vroegen: Mevrouw, is hier ook muziek? Uh, Stroopten de mouwen op, gingen die bakken in en gingen aan de slag. En terwijl. Terwijl ik gewoon helemaal geen ander gedrag liet zien. Maar het was de omgeving die hen gewoon verleidde eigenlijk om, ja, om aan de slag te gaan. En dat heb je eigenlijk op allerlei soorten manieren dat die omgeving jou, uh, jou iets vertelt. Ja. En um, uh, een ander voorbeeld vind ik, hè, als je een theorielokaal hebt met zo'n klassieke opstelling van al die tafeltjes en stoeltjes, dan vraag ik mezelf af, wat vertelt deze opstelling nou? He, als ik binnenkom als docent, dan vraagt deze ruimte eigenlijk aan mij om voor die groep te gaan staan. Want daar hangt het bord. En het vraagt van de student om uh, te gaan zitten en te consumeren. En ook als al die tafeltjes achter elkaar staan, dan zie ik niet individuen. Ik zie gewoon één klas. Uh, dus het, het zegt iets over, het, he, over de beleving. En die beleving maakt mede het onderwijs. Ja. En uh, ik ben heel erg aan het kijken naar, uh, hè, als we nou die innovatieve ruimtes hebben. Of ik ben aan het nadenken over docentprofessionalisering. En ik geloof er echt in dat je dat uh, eigenlijk op een vrij makkelijke manier kan doen. Door docenten in andere ruimtes te gaan zetten. Maar die ruimte die moet dan wel zo zijn dat, dat de docent daar wel zijn weg in kan vinden. Als je een uh, innovatieve ruimte hebt die helemaal vol hangt met technologie. Ja, dan, dan en, en docent heeft er niet zoveel mee, dan heb je wel een grote stap. Ja. Ja. Dus, dus het is de kunst om mensen in andere contexten te krijgen, daarmee te verleiden tot ander gedrag. Um, en voor mij staat dan in het onderwijs de interactie centraal. Dus voor mij is, is eigenlijk niet de, de technologie belangrijk, maar wel dat je die interactievorm kan geven. Dus meubilair, wat je kan uh, verplaatsen, hè, die verschillende vormen van samenwerken of van, van, van uh, ja, onderwijsvormen mogelijk maakt. En dat vind ik echt leren interessant. Ja, dat hoor ik en dat zie ik ook aan je. <laughs> ja, ja. ja Um, um, door corona is dat voor heel veel docenten natuurlijk enorm gaan schudden. Want die oude situatie dat iemand gewoon voor een klas kon gaan staan en een les kon gaan afdraaien. Ja, daar hebben heel veel docenten al van gemerkt van ja, dat kan ik dan wel voor een computerscherm doen. Maar dan verlies ik heel veel studenten, want die, ja, dat is misschien niet de meest uh, geëigende vorm. Um, wat, veel, wat ik veel in de koffiebreaks heb teruggekregen is van ja... Uh, het, verschuift, hè? het verschuift naar een goede voorbereiding en dan in een online bijeenkomst aan de slag. Hoe zie jij dat voor een fysieke, fysieke ruimte? Denk je dat dat ook uh, mogelijk is? Ja, kijk, het, het heet Active Learning Spaces. Hè? Dus onderwijs valt, er staat natuurlijk bij de interactie tussen de studenten onderling, tussen studenten en docenten, tussen groepen onderling. En wat je wil als, als docent... Eigenlijk, hè, de, zeg maar het leerproces ontstaat door constructie, maar die, hè, door constructie van kennis en vaardigheden. Maar die, dat doe je wel met elkaar, daar heb je elkaar in nodig. En als docent wil, wil je dat proces vormgeven. En eh, doordat we veel minder nu denken van, hè, vanuit een hele klas, maar veel meer gaan richting individuele student, wil je eigenlijk ook in je onderwijs min of meer maatwerk kunnen leveren en dat betekent dat je een ruimte nodig hebt waar je dat ook in kan doen. Maar uh, we zijn ook meer hè, aan denken aan die individuele docenten dus we willen, of studenten. Dus we willen die student ook in een ruimte brengen waarin hij of zij het uh, ge geïnspireerd raakt om lang bezig te zijn. Hè, als, ik, uh, als ik in een ruimte zit zonder ramen, zo, hè, zonder uh, groen, met, met kale muren en ik moet daar drie uur achter elkaar naar een smartboard kijken raak ik niet heel erg uitgedaagd. Uh, dus je, het gaat er steeds om die interactie uh, zo vorm te geven dat, dat, uh, dat de student aan de slag kan maar kan ook gemotiveerd is en kan blijven om, om aan de slag te zijn. Jij zegt net iets over uh, individuele leerpaden maar dat wil natuurlijk niet... Wil dat, wil dat, ik denk niet dat dat wil zeggen dat je in een lokaal alleen maar individueel bezig bent, toch? Nee, juist niet. Juist niet, hè, want... Uh, Um, individuele leerpaden, meestal zie je dat, dat, dat, wel, uh, he, dat studenten min of meer op, de, op hetzelfde niveau zitten. Um, uh, dus wat je vooral wil, is dat je een, een indeling in groepen wil, kan maken. Um, en soms is het ook heel handig dat je iemand die juist heel weinig weet, naast iemand zit die veel meer weet, he, dat ze elkaar kunnen ophalen. Uh, dus, maar je, wat je vooral wil, is dat je kan spelen met die groepsindeling. En dat je niet meer zegt, ik heb één klas, maar dat je, dat je ziet, van ik heb dertig uh, individuen voor me en die hebben allemaal een eigen leerpad. En, um, en, en dat probeer ik individueel te begeleiden, maar wel vanuit samenwerking met elkaar. Uh, yeah, de, je, hebt, je hebt elkaar nodig in dat proces. Zijn er, denk jij ook mensen die nog denken van nou, ik ga, straks is het er weer helemaal open, hè? Binnen, binnen, binnenkort uh, mogelijk we ook anderhalve, al anderhalve dag naar school. Uh, zijn in jouw, in jouw omgeving ook mensen die zeggen, ja, maar straks ga ik gewoon weer doen wat ik altijd al deed, namelijk voor de klas staan. Of denk jij dat dat niet meer, eigenlijk niet meer mogelijk is? Ja, ik hoor die geluiden wel. Ik had, ik had uh, laatst nog uh, had ik een jonge docent gevraagd om voor een interview over uh, ICT-gebruik in deze tijd en online lesgeven. En toen zei ze van, uh, nou Digna, volgens mij moet je mij niet hebben, want uh, wij vinden het echt verschrikkelijk dat online lesgeven. En als corona over is, dan gaan we er ook mee stoppen. Um, maar wat ik, wat ik dan vooral hoor is, uh, we vinden het ingewikkeld. Mm -hmm. uh, want de realiteit is natuurlijk dat we, dat we niet meer teruggaan naar die pre-corona-tijd. Mm -hmm. En um, ik, ik denk dat docenten zich dat ook wel realiseren, maar dat het toch een stil verlangen is, omdat het zo ingewikkeld is, om weer terug te gaan naar die oude tijd. Maar ik denk dat er ook wel realiteitszin is, hè, dat, uh, dat dit eigenlijk de nieuwe realiteit is. En, en zeker ook als je die geluiden hoort, hè, van, uh, we zitten nu in een pandemie, maar je hoort nu geluiden over het wordt een endemie. Dit gaat nog wel uh, uh, lange tijd duren. Ja. Um, dus we, we zitten gewoon... <laughs> In een tijd waarin we een nieuwe manier van, van werken, een nieuwe manier van leren hebben eigenlijk. Wat hebben die docenten dan volgens jou nodig? Nou, uh, wat ik vooral merk is dat er. Uh, ik zit ik zit ook bij de uh, bij de themagroep zijn uh, landelijke uh, um, Landelijk... Uh, programma doorpak op digitalisering. En uh, één onderdeel daarvan is uh, docentondersteuning. En we hebben heel erg gekeken naar op welke manier zijn docenten nou de afgelopen tijd ondersteund. En we merken dat dat dan heel erg aanbodgericht is. En ook uh, vanuit, het, vanuit een deficientiegedachte. Hè. Docent uh, kan iets niet en dan gaan we een workshop opgeven en dan kan hij dat oppakken. Um, maar we, merk we merken ook dat dat niet werkt. Dat dat uh, eigenlijk onvoldoende is. Dus wat nodig is, is dat je uh, bij de docent komt. De docent helpt ook om zijn uh, vraagarticulatie goed op gang te krijgen. En vervolgens dat je daar, daarvan ook kijkt van als je die vraag hebt, hoe kan je dan, uh, welke, welke stappen kan je dan best maken? Uh, de, dus het vraagt bijna een gepersonaliseerde aanpak van docenten nodig. En, ik hoor eigenlijk uh, niets geks, hè. Ik hoor dat, ik hoor, ja, de afgelopen weken is er een aantal keer in de koffiebreeks naar voren gekomen van dat docenten ook veel meer persoonlijke aandacht aan hun studenten moeten besteden. Ja. En daarna zei er iemand, maar dat zijn, dat zijn we dan al met z'n allen aan het doen, maar wij als docenten moeten ook wat meer naar elkaar omkijken en elkaar ook helpen en ook uh, ja, in, in begeleiden soms, uh, ook op een wat... wat individuelere basis, zodat iedereen gewoon beter tot zijn recht komt. Eigenlijk. Ja, maar er zit nog een ander aspect aan vast. Hè? Want wat je, wat ik ook uh, wat ik ook interessant vind is, uh, uh, collega's van mij hebben net een interview afgenomen met twee uh, zij-instromers, dus mensen die uit de praktijk komen en die zijn nu uh, twee jaar, uh, zijn ze docent. En uh, aan hen werd gevraagd, wat vind je nou het, het leukst van het docentschap? En zij zeiden toen uh, ja, eigenlijk het leukst dat ik ZZP'er ben. He, dat, uh, ik, uh, ik heb mijn eigen klas, ik heb mijn eigen stukje onderwijs en mm. ik ga die klas in en, en het is van mij. Dus ik, mm. he, ik sta daar als een soort ZZP'er. Mm. En dat is, ik heb heel lang zelf ook onderwijs gegeven, dat was ook altijd mijn gevoel. Ik had gewoon mijn stukje onderwijs, ik ging die klas in en dat was dan helemaal van mij. Mm. Maar in deze tijd kan dat niet meer. Mm. Dus, en eigenlijk is het ook zo dat je... Het onderwijs is niet van de individuele docent. Je bent gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de kwaliteit. En wat je nu ziet, is dat er zoveel gevraagd wordt van een team, dat je elkaar ook nodig hebt om die kwaliteit te kunnen borgen. En uh, als de verschillen te groot worden, dus als ik helemaal niet digitaal vaardig ben en eigenlijk niks kan met, uh, met online onderwijs, en mijn collega is dat juist heel erg, dan gaan die studenten natuurlijk zeggen, ja, maar mevrouw, Hè, uh, meneer X die doet het wel zo en daar is het wel, uh, hè? En, dus, en dan gaat dan, dan ga je onderwijs uh, achteruit. Dus deze tijd vraagt dat we, dat we erkennen dat het onderwijs van ons samen is en dat je, jij als individuele docent moet weten waar ligt nou mijn expertise die ik van waarde kan laten zijn voor mijn team. Ja. En bij de ene is dat uh, misschien wat meer op het digitale gebied en de, bij de andere wat meer op het didactisch gebied, maar we hebben elkaar nodig. Ja. En, um, en ja, wat zeg je? Zo is het. We hebben elkaar nodig. Ja. We hebben, we hebben, we ja. Dat, dat heeft het hele corona wel opgeleverd dat we meer zien dat we elkaar nodig hebben. Uh, studenten, hebben goede, studenten hebben goede docenten nodig. Docenten kunnen, moeten bij elkaar terecht kunnen. En vooral ook studenten hebben elkaar ook nodig. En dat uh, gelukkig. Gaan we iets meer uh, los? Ja. Ja, nee, ik, ja, nee, kijk, uh, ik, ik zit in het mbo, we hebben veel hè, 15, 16, 17-jarigen, die zijn vooral met socialiseren bezig en niet zozeer met onderwijs natuurlijk. En, en juist dat socialiseren, dat staat heel erg onder druk, hè, doord, doordat de school als ontmoetingsplek weg wegvalt, maar ook, ja, ze kunnen maar niet meer in de parken. Dus dat is echt wel uh, ingewikkeld op het moment. Ja. Nou, ja. heel mooi. Uh, ik heb, ik heb... Veel geleerd, leuk. Uh, uh, ja, uh, ik, het, zal, het zal nodig zijn hierover over nadenken, om hier actief mee aan de slag gaan. En ik uh, op, uh, waar hadden we het gezocht? 12 maart is er een, een webinar over over de, de vanuit de special interest group uh, active learning spaces. Dus, uh, ja, helemaal goed. Dat is bijna, uh, maar we, dan, uh, dan kunnen mensen nog meer leren. Dankjewel voor het ja. En uh, ik hoop je in het echt ooit te komen. Ja, leuk, Petra. <laughs> Dank je Dankjewel. voor de uitnodiging. Yep. Oké. Okay.